Acrolyx is een middel waarmee je lokale vetophopingen in het gezicht en in het lichaam kan behandelen. Nou, de voordelen is dat je er vetophopingen mee kan behandelen, die bijvoorbeeld te klein zijn voor bijvoorbeeld een liposculptuur. Uh, het is makkelijk in het gebruik, de de hersteltijd is laag. Um, ja, nadelen zijn dus dat het ja, bijvoorbeeld wat uh, minder effectief is dan bijvoorbeeld een liposculptuur. Daar, daar, ja, dat zuig je echt op. Dus uh, daar zit in iets, het is iets variabeler dan bijvoorbeeld ja, dan, uh, een operatieve ingreep. Nou, wat een hele goede behandelmethode is, is voor de onderkin. Daar is het heel goed voor. voor uh, soms doe ik ook de kaaklijnen, uh, doe ik daarmee. En uh, maar bijvoorbeeld ook voor, uh, je kan daar ook buiken, eigenlijk alles kan je daar wel mee behandelen. Maar ik vind daar uh, uh, heb je veel meer voor nodig, waardoor soms, zoals ik al zei, een operatieve ingreep veel beter is.